Hallo, hallo slimme vogels. Welkom bij deze Facebook Live. Vandaag gaan we het hebben over momentum. Uh, superleuk onderwerp. Uh, je kunt het vergelijken met viral gaan op social media, maar ik weet niet of het helemaal hetzelfde is wat ik vandaag bedoel. Maar we gaan het over hebben. Momentum. Uh, ik heb namelijk een hele interessante periode achter de rug dat je het gevoel hebt van: hey, er gebeurt iets, we gaan ergens naartoe, uh, er is iets in beweging en dat is wat momentum is. Het is een natuurkundig iets. Ik had er drie voor natuurkunde, dus misschien heb ik het fout. Maar het is in ieder geval, hey, je voelt dat er iets gebeurt. Het is awesome. Dus ik heb een hele, peri hele interessante periode achter de rug, uh, waarin van alles is gebeurd. Maar waarin ik vorige week in ieder geval zoiets had van, hé, hey, er gebeurt nu iets. Ik heb momentum. Maar hoe kan dit eigenlijk? Want wat was er nou aan de hand? Ik heb een nieuw product gelanceerd, 52 weken LinkedIn-inspiratie. En uh, er gebeurde iets heel vreemds, ik kreeg allerlei hulp opeens, uh, van allerlei kanten, dat was echt super. Uh, ik kreeg namelijk, uh, iemand had 52 weken LinkedIn inspiratie aangeschaft en die persoon binnen een dag kreeg een reactie van oh, ik ben zo blij dat ik dit heb aangeschaft, ik wil me er graag in verdiepen. Gewoon op mijn Instagram als reactie, toen dacht ik, "Oh, oké okay, cool, dus ik deelde het als verhaal, omdat dit soort reacties ontzettend waardevol zijn als je iets probeert te verkopen. Dus ik dacht, oh, gelijk een verhaal en uh, nou, dat, dat was geweldig. Want toen kreeg ik natuurlijk 52 weken LinkedIn inspiratie nog meer aandacht. Dus ik dacht, oké, okay, dit is cool. Maar toen uh, had ik dus vorige week ook een Instagram live met... Uh, Doorhof, Annemiek Doorhof. En uh, nou, dat was heel erg leuk. Was sowieso iets wat best goed werkte. Dus ik dacht: Oké, okay, dit ga ik vaker doen. Volgende week komt op Instagram ook weer een interview. En, um, maar wat gebeurde er? Uh, Frank Doorhof, haar man, een hele bekende fotograaf. Had het interview opgenomen op de een of andere manier en het op YouTube gezet. En uh, je kunt zeggen van oh wat erg, maar ik vond het super. Want hij heeft zeg maar veel meer volgers dan ik. Dus super dankbaar dat hij dat heeft gedaan. En want dat was weer momentum. Hè, van hé, hey, ik krijg hulp. Ik heb er niet om gevraagd, maar er gebeurde iets. Dus ik had echt zoiets van oké okay, dit is cool, dit is cool. We gaan, dit is awesome. En uh, oh, ook heel erg leuk, morgen geef ik weer een webinar over uh, bloggen en normaal gesproken zijn de eerste aanmeldingen pas als ik een mail stuur dat ik de webinar ga geven. Maar deze keer kreeg ik gelijk aanmeldingen toen ik de webinar zeg maar op Facebook zette. Dus ik had zoiets van oké, okay, er gebeurt weer iets. Maar het gebeurt nu nou, de laatste week gewoon allemaal veel meer dan normaal. Dus ik denk, oké, okay, dit, dus, dit is wat ik noem momentum. Dus dat is awesome. Dus je, Dat je heel sterk het gevoel hebt van, hé, hey, er gebeurt iets. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn twee manieren waarop dat natuurlijk kan ontstaan. Ik weet niet of het er ligt dat ik dit boek ben gaan lezen, The Law of Attraction. En dat de kosmos, of hoe je het ook wilt noemen, mij opeens helpt. Uh, dat zou kunnen natuurlijk. Ik weet het niet. Maar ik weet wel wat ik zelf heb gedaan. En laten we ervan uitgaan dat je zelf stappen kunt zetten om dit momentum te creëren. Dus wat doe je dan? Uh, je kunt het boek gaan lezen. Maar je kunt ook zeggen van oké, okay, wat heb ik nou gedaan vorige week? Waardoor dat momentum is ontstaan. Ik had dus een speciale actie voor 52 weken LinkedIn Inspiratie. Dus als jij zoiets hebt van hey, ik heb momentum nodig... Bedenken, leuke actie, uh, iets met een aftelklok of iets dergelijks werkt heel erg goed. Um, en die online zichtbaarheid is dus ontzettend belangrijk. Dus elke dag zichtbaar zijn, want dan is elke dag weer een kans op momentum. Dus laat je expertise zien, laat zien uh, dat je betrokken bent. Doe iets, uh, experimenteer ook. Hè. Misschien werkt poëzie voor jou heel goed voor je online zichtbaarheid. Misschien werkt, werken video's heel goed, misschien interviews, misschien blogs. Um, misschien gewoon tips en weetjes dus daar kun je gewoon echt in gaan experimenteren van goh, wat werkt voor mij en op een gegeven moment ga je zien wat voor jou werkt om dat momentum te creëren hou dus ook je statistieken goed in de gaten want ik had vorige week even gekeken naar statistieken en ik dacht zelf van dat een bepaald ding wat ik deed dat dat heel goed zou werken nou dat werkte dus totaal niet maar iets anders waarvan ik me minder bewust was dat ik dat deed uh, ...werkte juist wel heel goed volgens de statistieken. En toen dacht ik van oké, okay, dit is cool. Dus daar kun je ook mee aan de slag om dat momentum voor je eigen bedrijf zeg maar, te versterken. Uh, en dus bedenk leuke acties. Dus hou de statistieken in de gaten, bedenk leuke acties. En als het nodig is, vraag om hulp. Heb ik ook gedaan vorige week. Want uh, die coronacrisis raakt. Iedereen heeft mij ook geraakt en dat is best even schrikken. Maar gelukkig zijn mensen aardig. Dus je kunt gewoon om hulp vragen. En dan krijg je daar weer momentum van dus dat is heel erg cool dus je moet zelf een beetje een beetje de slinger aan slingeren of het vliegwiel of hoe het ook allemaal heet uh, en dan zien wat echt aanslaat waardoor de boel weer gaat lopen dus dat is heel cool en ik krijg ook weer hele leuke reacties van vaste klanten dus awesome ik, uh, ja, ik hoop dat dit een waardevolle video was voor mij. En dat je niet alleen denkt van nou mooi Merel, fijn dat je momentum hebt. Maar dat je ook aan de tips die ik heb gedeeld, dat je daar ook wat aan hebt. Um, dus heel veel succes met deze tips. Als je vragen hebt over hoe jij uh, momentum kunt creëren voor jouw bedrijf. Of misschien over bloggen of wat ik net heb aangestipt. Laat het me weten, dan kan ik daar een uh, live video over doen. Volgende week ga ik dus weer een interview doen op Instagram. Uh, ik weet niet of dat gelijk op dinsdag is, maar we gaan het zien. En um, Dus kijk daarna, dan daar gaan we iets meer in op de mentale wereld. Uh, ik, ik, je, je gaat er nog achter komen wie ik ga interviewen. Wordt superleuk. Uh, ik ga vanmiddag bellen voor een soort voorgesprekje. Dus uh, ik heb er zin in. En uh, heel erg bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei doei.